Leven van de papa en de kok. Leuk dat jullie weer kijken. Dit is een nieuwe aflevering van koken met papa. Met deze week een lekkere verse sambal. Want vorige week hebben we natuurlijk een spitskoolschotel gemaakt. Maar die ontbrak nog wel aan de lekkere pikante spice eraan. Wat uh, gaan we daarvoor nodig hebben? Zo, dan kunnen we beginnen. Ik begin zelf even met het snipperen van het uitje. Daarvoor hebben we natuurlijk een mooi klein mesje nodig. Maar ik pak wel een grote mes. Nu we toch nieuwe messen hebben. We beginnen met het... ...kontje. En het bolletje eraf te Ik zal dit even weghalen, zodat het ook zicht op de werkplek is. dat leggen we netjes... ...op het papier neer. En dan maak ik een... En snijden in de ui, dat het mooi kan ontven. Dit wordt de milde sambal die ik nu ga maken. Dus die heeft één ui nodig, net zoals de pittige. We uh, een kleine jongen rondlopen hier. Oh, dat zoeken we En we gaan de ui. In de plak snijden. uitkijken met het mes ons vorige mes was best wel slap dit mes set is best wel scherp ik moet nog nogal uitkijken waar wat ik mijn vingers zet dat gooi ik in de keukenmachine dan ga ik het knoflookje bellen oh simpel hoesje eraf maar even hoesje te noemen de telefoon is ook een hoesje maar die moet je niet eraf bellen Dat is één. Ja. Paprika. Hier weer de punt. Die snijd ik even door de helft. En die ga ik even onder de kraan houden. En dan is die ook schoongemaakt snijd ook in stukjes. maar toch de blender in. het wordt toch één grote pan. Hop. Hier gaat er doorheen. En dan hebben we die paprika ook in stukjes. Nou komt het leuk, De peper. Wat we daarvoor nodig hebben. Nou, dat wil je wel weten hè. Handschoentjes. Zo dus. Doe ik het, het toch? Zal handen komen. We gaan peper snijden, dus die gaan we gewoon in stukken snijden. We halen alleen de kopjes eraf. En we laten zelf ook de pitjes zitten. Dat maakt hem lekker scherp. Ja, scherp. Nu eerst de gele. Die snijden we gewoon in ringetjes. ook. Uitkijken dat je niet je vingers eraf snijdt of handschoen. Want er komt stukjes latex mee. Dat wil je hebben. En de laatste gele. En die doen we dan in de schaal. Dan gaan we de groene doen, dat zijn er best wel veel. We gaan er lekker veel sambal maken. Dat kan wel wat sneller, hè? Als laatste hebben we dan een lekker tomaatje. En die gaan we dan erop doen. Van zes stukjes. En dit geheel gaan we dan lekker door de blender halen. We zetten de keukenmachine. Ja, blender is het niet. Het is een keukenmachine. Daarbij doen we een half potje tomatenblend. En eerst gaan we het even lekker verpulveren pakken we de azijn en de ketchup alvast, want daarmee gaan ze het bakken. De suiker mag er alvast bij. Zo, en dan kan de deksel erop. We beginnen op standje 1. Zo, daar gaat de tomaatsaus bij. Dus ik doe het met een omdat ik een kleine ruimte hier heb. Ik doe ongeveer de helft van het bakje zodat hij een beetje rood kleurt en er een lekker roer aan zit. Ja, dit is wel de helft naar deze lepel. En dan zetten we de mixer weer even aan. Dat is voor de volgende. Dan gaan we even alles aan beneden halen, want al het grove geschut zit hier nog boven. Al het grove gut zit hier nog boven. Dat moet natuurlijk echt gemixt worden. Eigenlijk gaat Dat gaan we even doen. Hij ruikt al heel erg pittig. Ja, maar we probeer dat het geen geel meer is. Ja, even. En dan is hij klaar om opgebakken te worden in de pan. Even kijken of dat gaat passen, ik denk het wel. Ik hoop het. We halen even de keukenmachine weg. Zo, nou de handschoenen kunnen weer uit. Ik raak zelf de veevo's nu meer aan. En ik pak even naar de linkkant. Ik heb hier zonnebloemolie. Een paar droppeltjes van in de pan. zodat het natuurlijk niet aanpakt. En dan zet ik het af aan. Dat is het volgende week. Dan pak ik de zandbal erbij. Zeg ik zo lekker dat het eruit ziet. Lekker hè? Dan laten we de pan even lekker warm worden. En dan gooi je daar alle zandbal in één keer in. Zodra er in zit, is het eigenlijk blij, blijven roeren. Altijd blijven roeren. Zodat het niet aanplakt, want dan krijg je die vieze smaak. Eigenlijk na het bakken kan je met potjes doen. Wel even de potjes steriliseren of door de vaatwasser heen halen. En dan vooral even heet erin doen. En op zijn kop neerzetten totdat hij klopt zegt. En dan kan je ze heel lang bewaren. Sambal kan je heel lang bewaren. Mitgekoel natuurlijk. Of donker bewaren in de kast. Dit was weer een aflevering van koken met papa van de familie Romein.nl Wil je meer weten, kijk even op Facebook De Familie Romein. Met spaties ertussen. Of uh, ga je even naar onze website www.familie-romijn.nl. Daar vind je meer informatie. En uh, ik geef jullie een hele fijne week, mensen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Uh, even op uh, like te drukken, want dat vinden we altijd leuk. En als je het niet leuk vond, dan druk je gewoon een duimpje naar beneden. Abonneren, reageren, dat lijkt me dan. Abonneren, reageren, ja, la, la, la, la, la. Abonneren, Reageer dan blijft we een goed plan. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Dag! Okay. Doei. Doei. Hoi. Doei. Je bent een konijntje. Met een konijntje. <lacht>